Hallo allemaal, hoe gaat het met jullie? Ik ben uh, heel erg vrolijk, want uh, mijn uh, paarse fluoriet die ik besteld had, uh, is vandaag aangekomen. <laughs> Veel vroeger dan uh, ik, ik ze had verwacht. Maar uh, blijkbaar stond ze echt te springen om met mij samen te gaan werken en dus heeft Cathelijne uh, uh, al meteen die afstemming gedaan en heeft ze die al meteen naar mij toegestuurd. En uh, oh, ik was echt zo, <laughs> zo emotioneel toen ik uh, het uh, papiertje las dat ze erbij had gestoken van uh, de afstemming met de informatie. Maar ook toen ik uh, die prachtige skul in mijn handen hield. Ik voelde zo een sterke connectie. En uh, ja, van dankbaarheid. Omdat ik zo, zo dankbaar was omdat ik die sterke connectie voelde, werd ik even emotioneel. <laughs> Dat is typisch mij. Ik, ben, ik kan echt snel uh, tranen van geluk, van blijdschap, van dankbaarheid uh, krijgen. Ik ben ook wel ja, heel, heel erg uh, ja, gevoelig. Maar ik was gewoon echt zo dankbaar. Ik zal ze even laten zien. Het is echt uh, zo'n beauty. So, uh, yeah. <laughs> nu ik ze weer vast heb, voel ik ook heel erg veel rust uh, naar mij toe komen. Het is dus echt prachtig. Hm. En uh, ja, dus Kathleen heeft dan een afstemming gedaan voor mij. Voor uh, deze informatie wat de drakengids. dus bij, elk, bij veel van de draken skills, en is er ook vaak een drakengids verbonden. En uh, bij deze was er dus een heel duidelijk een vrouwelijke draak die naar voren kwam. Zij uh, heeft zowel een connectie met uh, de kosmos de en de, de sterren, maar ook met het elfenrijk. <laughs> en uh, een tijdje terug was ik zelf aan het denken dat ik bij mezelf ook heel erg, uh, erg veel van mezelf herken. Zowel uh, met de verbinding met de kosmos en de sterren, maar ook heel erg met de elfen, zoals dat jullie wel weten ondertussen. Uh, dat keltische uh, in, in mij... Uh, dat is echt dat elfen, dat, dat elfen elfe gedeelte van mij. En uh, dan ja, de kosmos de, de en de sterren, daar heb ik ook een heel sterke connectie mee. Ik heb ook heel graag gehoord dat het nacht is, en dat ik graag naar de sterren kijk. Het voelt voor mij zo vertrouwd aan de sterren. Dus ja, en, uh, ja dat, dat gaf Cathleen dan ook aan in dat, uh, dat papier wat erbij stond, van hoe ze de afstemming en zo wat gedaan. Dat deze draagt dus zowel de, de sterrenkracht als de elfenkracht in zich draagt. En ik heb, uh, deze, ben ook met twee, deze twee rijken verbonden. Dus onze energie is zowel hetzelfde en daarom dat ze we ook wel heel mooi gaan kunnen samenwerken met elkaar. Om ook uh, voor het, hoogst, het hoogste goed te dienen. Dus ook, uh, ja, healingen te doen en uh, Waarschijnlijk eerst meer aan mijn healing werken en, en dat mijn frequentie wordt verhoogd. Dat ik meer licht en liefde uh, binnenkrijg. Dat mijn gaven volledig worden opengezet. En dan is het de bedoeling dat ik ook wel echt uh, iets voor de wereld natuurlijk ga doen. Ik wil ook heel graag in de natuur gaan werken. Met, uh, sowieso met deze nieuwe prachtige draak. En met uh, andere uh, draken. Spullen en schulds die ik in huis heb, die neem ik dan ook mee. Om uh, liefde en healing en zo naar de natuur te steken, naar Moeder Aarde te geven. Maar ook uh, naar uh, ja, andere mensen die er voor openstaan, die healing en zo nodig hebben. En ook uh, ja, naar alles wat er wat naar healing naar gestuurd kan worden. Dat wil ik heel graag doen. Daar voel ik mij toe geroepen om echt uh, heel erg veel liefde en healing uh, de wereld in te sturen. Dat is echt van mijn taak. En met de hulp van de draken uh, gaat het dan nog eens extra uh, goed, wordt het nog eens extra duidelijk. Dus ja, daar kijk ik heel erg naar uit om te mee te gaan samenwerken. Hm. Ik heb ook uh, bij Cathelijne twee uh, uh, steentjes uh. Besteld. Dit noemt uh, versteend hout. En het is versteend hout van de mammoetboom. En de mammoetboom die staat in uh, Cal Californië. Californië. En, uh, ja, dat is dus versteend hout van deze prachtige bomen. Het zijn ook uh, echt ja, heel erg krachtige, heel erg grote bomen. De grootste bomen ter wereld. En ook de oudste bomen ter wereld. En ja, ook een, er is een prachtige energie daar ook vanaf. Ik ben daar zelf nog wel niet geweest. Maar op, zelfs op foto's van deze bomen kan je dat duidelijk voelen. En ook andere mensen die er wel er, ervaring mee hebben, die zeggen dat ze daar heel erg veel bij voelen. En dat die, die, die kracht, die magie er echt van afstroomt. Uh, ja, dat zijn echt wel de hoeders uh, van, van de aarde, deze bomen. En dat versteend hout wat ik dan van hun heb, ik wou zo graag met de mammoedbomen ook in contact komen. En uh, nu dankzij dit prachtige versteend hout van de mammoetboom ga ik hier wel mooi lichtwerk mee kunnen doen. Echt, ja, dat is echt zo prachtig. Uh, ik voel nu al, terwijl ik deze in mijn handen hou, worden ze al wat warmer. Dus uh, voor mij is dat meestal wel een goed teken dat uh, de energie al direct begint te werken. En uh, ja, dat ik er heel mooi uh, mee ga kunnen samenwerken. Om ook uh, heel veel mooie lichtwerk te kunnen doen natuurlijk. Dus uh, ja, ik ben heel erg happy. Heel erg enthousiast. En ik had jullie beloofd een, uh, ook een video te maken van alles uh, wat zou aankomen. Dus ook van deze nieuwe prachtige uh, draakenskul. Van paarse fluoriet trouwens. En morgen krijg ik al meteen ook mijn uh, draken-healing. Dus dat ik dus een uur moet gaan uh, platleggen en me openstellen voor de draken. En dan zou ik van op afstand, zo iemand van op afstand, via samenwerking met ook de draken, healing naar mij sturen. En achteraf krijg ik daar dan een verslag over van wat zij allemaal heeft uh, gevoeld, gezien en ervaren tijdens deze healing. Uh, daar ga ik natuurlijk ook nog eens een video over maken. Ik hou jullie... Van alles op de hoogte, vooral, met, uh, vooral nu de drakenenergie, waar ik heel erg mee in contact kom, waar ik heel erg mee samenwerk. Dat vind ik ook wel belangrijk, zodat, dat, zodat ik jullie ook wel inspiratie kan geven en zodat jullie ook wel uh, te weten komen wat deze prachtige drakenenergie allemaal voor ons kan doen. Ik kan het echt iedereen aanraden om daarmee samen te werken. Het is echt de moeite en uh, ja... Zoals dat jullie zien, uh, voel ik mij ook heel erg vrolijk de laatste tijd. Dat heeft ook echt alles met het raken te maken. Zij doen superveel voor mij. Ze geven mij heel veel kracht. Ze geven mij onvoorwaardelijke liefde. Zij, uh, ze geven mij bescherming. Ze helpen mijn uh, frequentie te verhogen. Ze helpen met het lichtwerk dat je wilt doen voor uh, deze wereld. En natuurlijk voel ik ook heel erg veel dankbaarheid naar hen toe. Een heel erg sterke connectie. En ook heel veel onvoorwaardelijke liefde naar hen toe. Onze band is zo sterk. Ik heb echt zo'n sterke band met deze prachtige drakenenergieën. En uh, hoe meer dat je je daarvoor openstelt, hoe meer moois dat er op je pad komt. Dus uh, dat wil ik nog graag even delen met jullie. Ik hoop dat, ik, dat jullie er iets aan hebben. Of dat jullie toch op zijn minst geïnspireerd zijn door uh, hetgene wat ik vertel. En dat jullie je ook zullen openen voor dat prachtige drakenenergieën. Er komt zoveel moois bij kijken. Dus uh, ja, ik wens jullie allemaal nog een heel erg fijne tijd toe. En heel erg veel liefst van mij.